In deze screencast zal ik je laten zien hoe je in SketchUp een fase kunt ontwerpen die dan kunt exporteren naar een STL bestand waarmee je dan weer uh, een print kunt maken op een Up Mini 3D printer. Um, ik kan je niet alle ins en outs van SketchUp laten zien maar ik zal je een paar basishandelingen laten zien waarmee je zelf waarschijnlijk al een heel eind op weg kunt komen om je eigen fase te ontwerpen. Uh, je ziet hier al een aantal voorbeelden dit is een ontwerp van mijn oudste dochter en dit is een iets wat aangepast ontwerp naar aanleiding van de eerste print. Uh, Voor als je SketchUp helemaal niet kent, um, je ziet hier een aantal knoppenbalken met een heleboel opties die we lang niet allemaal gaan gebruiken. Um, als je SketchUp start en je ziet niet allemaal deze knoppenbalken, dan ga je even naar Weergave en Werkbalken. En zorg dat je aanslag, grote gereedschappen zet, stijlen, lagen en aanzichten geselecteerd hebben staan. Wat je hier ook ziet is, je hebt een blauwe as van de boven-onder, een groene as en een rode as, dus de x- en y-assen. En die drie dimensies maakt tekenen in SketchUp en trouwens in al dit soort programma's ook uh, vaak heel erg ingewikkeld, want je denkt namelijk dat je een lijntje tekent of een vlak tekent uh, wat recht is, uh, maar het blijkt dan dat je uh, niet in twee dimensies aan het tekenen was, maar uh, ook een derde dimensie meegenomen had. Dus dat je niet alleen uh, naar rechts en omhoog ging, maar ook bijvoorbeeld de diepte in, uh, al dat soort zaken. Daarom zijn die aanzichten ook belangrijk. Uh, als ik kies voor de vooraanzicht, dan zie je dat ik allemaal netjes uh, de vazen op een rij heb staan. En die rode lijn als horizontale as heb en de blauwe lijn als verticale as. En dan kun je namelijk uh, ook makkelijker tekenen. Er zijn nog twee knopjes die belangrijk zijn. Beeld draaien hierboven. Uh, daar moet je mee oppassen. Als je dat doet, dan kun je dus uh, door de muis in te drukken het beeld bewegen. Alleen dan weet je niet meer precies waar je lijnen zitten. Dus ik ga nu even vooraanzicht. En we hebben beeld schuiven. En dat is handig in dit vooraanzicht om even de vase die ik al gemaakt heb aan de kant te schuiven. Nou, wat wij gaan doen is, een, uh, we tekenen een buitenkant van de vaas. En die zetten we dan op de cirkel en dan laten we die rondje draaien en dan uh, hebben we ook een driedimensionale dimensionale vaas. Nou, dat klinkt misschien een beetje vaag, kan het zo voordoen. Dus even voor uh, de lijntool. We pakken een plekje hier uh, boven die rode lijn We zeggen nou, mijn vaas begint ongeveer uh, hierboven. Uh, begint misschien met een stukje naar buiten, dan wat omhoog, dan wat omlaag. Dus hier zie je ook de, de blauwe as naar nou, omlaag gaan. Nou, dan willen we dat hij iets naar binnen gaat. Dan wat schuin omlaag. Uh, iets naar binnen. Nog wat schuin. Nog wat naar onder. Weet iets naar binnen. Maak ik hier een heel mooi voetje. Dan gaan we de binnenkant doen. Links. Iets omhoog. Geef hem een beetje vulling. Uh, hier volgen we hem ook ongeveer. Daar, daar. Huppakee. En op het moment dat je rond bent, zie je dus dat. De vorm dicht gemaakt wordt en ingevuld wordt. Nou, die rol, eh, vorm kunnen we nog een beetje, een beetje aanpassen. Stel dat we die binnenkant toch een wat rondere vorm wilden geven. dan nou, ik kies voor het boogtool. Klik hierboven. Eh, klik hieronder. En beweeg dan de muis naar rechts langs die lijn, zodat hij mooi boogje krijgt. Nou, je ziet nu dat je wat lijntjes over hebt aan de binnenkant. Dus ik kies even voor het gummetje. We klikken voorzichtig op de lijntjes die nu. Weg mogen. Klik niet te veel, want dan maak je je vorm open. Die punt hieronder, dat zal qua printen waarschijnlijk ook niet zo lekker gaan. Dus laten we dat ook nog aanpassen. We trekken de lijn. Klik nog een keer. Uh, maak dat een beetje rond. En we halen alles wat overbodig is weg. Nou, zo kunnen we ook uh, uh, hier nog dingetjes afronden. Stel, we er vandaar van daar eentje. En pak je het gummetje weer. Enzovoort. Nou, je snapt al, um, je fantasie is over de grens van wat je hier kunt, uh, kunt maken. Uh, je moet er wel rekening mee houden dat als je nou uh, hele moeilijke smalle inhammen gaat maken, dat straks bij het printen waarschijnlijk wat moeilijk gaat worden. Maar goed, um, je kunt een versie 1 maken, je kijkt dan hoe die uit de printer komt en dan uh, ga je gewoon weer naar SketchUp en dan maak je een versie 2. Maar we hebben nu nog steeds alleen een vlak getekend. Als ik dit ronddraai, dan zie je dat er verder helemaal niet veel gebeurt. Nou wat we daarvoor gaan doen is we gaan terug naar ons vlak en um, we nemen nu het bovenaanzicht we zagen iets naar beneden zodat we de vorm kunnen zien je ziet hier de vorm die we getekend hebben dan pakken we een cirkel en we gaan naar de binnenkant van de vaasvorm die zit daar voor het eindpunt Klik één keer met links en je beweegt de muis over de rode lijn naar rechts in dit geval. Tot buiten de onderkant van de vorm. Hier nou, laat de muis los en je ziet dat er meteen een vlak getekend wordt. Nu kunnen we weer het beeld wat draaien. En je ziet dat onze vorm nu op een cirkel staat. Die cirkel is dus groter dan het de vorm is. Dan kies je weer de selectie-tool. Je klikt hier voorzichtig op het randje. Dus niet op de binnenkant. Ik heb nu op de binnenkant geselecteerd. Dan moet het randje hebben van de cirkel. Dan kies ik voor volg mij tool en je ziet dat ze ik over de getekende vorm heen gaan dan geeft hij aan dat dat is waar je op gaat klikken dus ik klik er nu op wacht even en voila daar is mijn vaas het is een beetje een aparte vorm als je nou denkt van nou dit bevalt me niet, dan kies je gewoon voor bewerken ongedaan maken je bent weer terug bij je vorm, je kunt het gewoon aanpassen je doet gewoon nog een keer hetzelfde stel je wil uh, een aanpassing maken dit iets minder een grotere opening ik knip gewoon een stukje eraf huppakee ja. een lijntje selecteren die en die ik heb nu een stukje van de opening afgeknipt ik pak de selectietool weer ik selecteer de lijn ik volg mij tool ik kies hem hier en huppakee en je ziet ik heb meteen een grotere opening in mijn vaas op het moment dat je tevreden bent dan selecteer je even de ring de buitenkant. nu is ook de plaat die je aan de onderkant getekend had, is weg. Nu moeten we nog even het geheel selecteren. Dat kun je ook doen door erop te klikken. Maar nu heb ik het hele object geselecteerd. Ik kies rechtermuisknop en, en ik zeg groep maken. En nu heb je iets wat je in principe zou kunnen exporteren. Nou, dat ga ik met deze niet doen. Uh, dat ga ik doen met deze vaas. Want die wilde ik nog een keer printen nadat ik hem getekend had. Ik selecteer hem. Om er nu een STL van te maken, heb je een plugin nodig. Ik zal een link naar de plugin, de gratis plugin, opnemen in de beschrijving. Die plugin vind je dan bij bestand Export STL. Nou, we noemen deze even vaas uh, versie 2 demo. Oh, demo. En dan moet je er STL achter zetten, dat doet deze plugin niet zelf. Kiezen voor opslaan. En dan moet je even wachten dan geeft hij aan dat hij hem geëxporteerd heeft klik ok nu gaan we naar de UP software de software die wordt gratis bij de uh, UP mini en ook volgens mij bij de grote UP wordt die, bijgeleverd. die kun je dus anders niet zomaar gebruiken maar uh, anders heb je er ook niet veel aan want het is gewoon de software die bij de printer hoort hiermee kun je de printer aansturen je kunt hem kalibreren je ziet hoe lang hij gaat printen enzovoort nou hier moeten we ons model in openen uh, deze we hebben net gemaakt, vaasblauwe versie 2 demo. Ik zeg openen. Even wachten tot hij hem binnengeladen heeft. Nu zien we hier nog niet uh, vreselijk veel, uh, want onze vorm is nu onder de vaas terechtgekomen. We moeten hem even iets verkleinen. Ik selecteer hem. Ik kies even 0.5 en klik op scale. Je ziet, hij is nog steeds erg groot. Nog een keer 0.5 en scale. Dan kan ik hier proberen met place. Nou, hij past er wel op, maar nog niet in. Een keer place, um, dan gaan we even inzoomen. Kijk, hij past nu ongeveer, maar als je van de bovenkant kijkt, zie je dat hij toch nog buiten de randen van het printbed gaat. Dus we noemen het een keer 0.8. Nou, nog een keer 0.8. En ja, nu hebben we al ongeveer een comfortabel formaat. Nu zie je dat hij nog zweeft, dus we kiezen een keer place. En hij wordt netjes geplaatst. Op het printbed. Nou, vanaf dit moment uh, kunnen we eigenlijk uh, aan de gang met het, uh, met het printen. We kunnen nog even zeggen: van uh, doe een print preview. Um, Dan kun je de instellingen aanpassen. Bijvoorbeeld, uh, uh, hoe erg opgevuld moet die, uh, moet die worden? Um, moet die heel dicht opgevuld worden of niet? Nou, in dit geval uh, is het een vaas en daar hoeft niet, verder niet veel kracht op. Dus ik kies voor, de, voor deze, voor de meest open vorm. En alle andere instellingen staan hier eigenlijk gewoon standaard zoals ze moeten. Uh, kwaliteit, snel, normaal of uh, hoge kwaliteit, ik kies even voor normaal, want dat gaat hier nu nog lang genoeg duren. Want als ik op ok klik, dan gaat hij even uitrekenen hoeveel tijd en hoeveel materiaal of nodig is. Um, ik zal de video even op pauze zetten totdat hij bij 406 is. Oké, okay, we hebben nu een inschatting gekregen van de hoeveelheid materiaal, 73,9 gram. En de tijd die het gaat duren om deze vaas te printen, maar liefst 5 uur en 32 minuten. En hij zou dus uh, zaterdag 11 mei om half acht klaar moeten zijn op het moment dat we nu een printopdracht zouden geven. Ik klik even op oké, okay. er is nu nog geen printopdracht gegeven. Dat gebeurt pas op het moment dat ik zeg van oké, okay, dan doe het maar met deze, met deze instellingen. Uh, ik zou nu kunnen kijken uh, of die met fast heel veel sneller is of met fine heel veel, uh, heel veel trager. Um, dat kunnen we eigenlijk wel even doen. Voor cancel, dan zeg ik weer print preview. Ik zeg wel, hoe lang doet hij erover als het fine is. Ik zet hem weer even op pauze. Nou en hier zie je het uh, verschil. 74.1 uh, gram, dus niet eens heel veel meer, maar wel 7 uur en 22 minuten. Dus dan zou die vanavond om uh, tien voor half uh, tien klaar zijn. Nou, laten we dat dan uh, maar eens proberen. Uh, 7,5 uur, dat wordt een lekker lange opname. Uh, klik op oké. Okay. We gaan dus nu weer naar print. We laten hem op uh, find staan. De uh, big hole fill, 0.2 mm. En klik op oké. Okay. Uh, nu gaat hij weer um, die 406 lagen uh, doorrekenen. Daarna gaat hij alles uh, doorsturen naar de printer en geeft hij nog als laatste een keer de melding um, dat hij er inderdaad tot vanavond uh, laat uh, mee aan de gang uh, zal gaan. Um, ik heb ook een, uh, een webcam in de printer hangen. Uh, je ziet hier het uh, printbed en hierboven de printkop die op dit moment nog stil staat in afwachting uh, van de data die er zo meteen naartoe gestuurd wordt. Gaat worden. Um, ik zal dus uh, ook een aparte opname maken van het uh, printprocedé en dat uh, onafhankelijk van dit, uh, dit filmpje ook uh, online zetten. Um, ik zal deze nog even pauzeren en straks laten zien wat hij als laatste melding geeft en daarna gaat de printer aan de slag. Kijk, je ziet hier dat hij de 406 lagen doorgerekend heeft en die is hij nu. naar de printer aan het sturen. Ik kan het je niet laten zien, maar op de printer zie je nu ook dat het statusknopje knippert als teken dat de data daar aankomt. De Upmini heeft ook een interne geheugenopslag. En dat betekent dat als die 406 lagen naar de Upmini doorgestuurd zijn, dat je de printer van de laptop los kunt maken of de laptop van de printer los kunt maken. Dat heeft dus als grote voordeel dat je normaal gesproken de printer, dus niet voor de volledige tijdsduur van de print aan uh, de printer hoeft te laten hangen. In mijn geval moet dat nu dus wel omdat ik uh, de webcam in de printer heb hangen. En uh, de webcam heeft wel gewoon een, een printer nodig. Maar normaal gesproken hoef je dus alleen maar te wachten totdat de printopdracht begint. Daarna kun je gewoon uh, verder werken met je eigen spullen. Aardig is ook dat mocht je nou twee uh, prints van hetzelfde object willen maken, dus stel dat ik deze fase nog een tweede keer zou willen printen, dat ik uh, na afloop van die print uh, gewoon kan zeggen, uh, waar zit hij? hier bij tools, maar is nu niet actief, daar staat uh, print again, en dan geeft de software de Upmini gewoon de opdracht om nog een keer de print uit te voeren die al in het geheugen van de Upmini zit. Dus dat betekent dat voor die tweede keer of de derde keer, de vierde keer print, uh, je niet nog een keer hoeft te wachten totdat de software alles uitgerekend heeft. Um, de Upmini uh, gaat dan gewoon aan de slag met uh, het tweede, derde vierde exemplaar van de print die je wil maken. Ik zet hem weer even op pauze om te laten zien dat hij dadelijk uh, aan de slag gaat. Ik wilde je nog even laten horen hoe het klinkt als de printer start. Want dan uh, begint hij uh, ook flink te piepen. Oké, okay. hij heeft nu de 406 van 406 lagen uh, verstuurd. Ik zal even bij de maintenance kijken. Kijk, de nozzle, uh, de printkop, die moet nu eerst opgewarmd worden. De printer heeft wel alle data gekregen, maar kan nog niet beginnen te printen. Uh, totdat die op ongeveer 260 graden uh, staat. En dat betekent dat de printer nu ook nog even uh, rustig niks doet. Uh, totdat die op 260 graden is. Je kunt ook zien, als we naar de webcam kijken, dat hier nog, uh, nog niks gebeurt. Ik zal die wel al even laten starten met capture. Kijk, de video loopt. Nou, je ziet hier naast de status nog oplopen naar uh, 183 als mijn laptop dat nog allemaal tegelijkertijd kan. En opnemen. En Camtasia laten draaien. Hij zal dadelijk nog een, keer printen, euh, nog een keer piepen als hij op 260 is. En dan zal hij ook beginnen met printen. En dan zal ik de screencast uitzetten. En de livecam verder laten gaan met opnemen. Je ziet dat er al een beetje filament uit de kop komt. Dus nu bijna op 100%. Ja, 100%. Hij piept nog een paar keer. Daar komt het printbed. En hij begint met printen. Oké. Okay. En de rest van deze printopdracht kun je zien in het livecam-filmpje. En dan stop ik bij deze: de opname van de uitleg.